Binnen deze handleiding laat ik je zien hoe je twee staps verificatie instelt via Direct Admin Evolution. Klik op Two-Step Authentication. Klik daarna op Generate Secret. Je krijgt nu een code te zien die je moet scannen met je mobiel. Je hebt ervoor verschillende apps beschikbaar. Je krijgt nu een QR-code die je moet scannen met je mobiele telefoon. Je hebt voor twee stapsverificaties verificaties verschillende apps, waaronder de Google Authenticator. Om deze codes te ontvangen. Nu ik dat heb ingesteld sluit ik dit scherm. Ik voer hier de code in die mijn mobiel me nu opgeeft. Ik test de code en zie dat de code geldig is. Ik zie hier mijn Secret Key. Deze moet ik goed bewaren. Stel ik heb mijn telefoon niet bij de hand of mijn telefoon is verloren en ik kan die code niet meer opgeven dan moet ik mijn Secret doorgeven. Dat is dan de enige manier, naast contact opnemen met onze klantservice, om weer toegang te krijgen tot mijn Direct Admin account. Nadat ik dit heb opgeslagen, schakel ik deze optie in. Dat wil zeggen dat iedere keer dat ik inlog, verplicht zo'n code als deze via mijn mobiel moet invullen om in te loggen. Hiermee beveilig jij je account. Zodra je dit hebt ingesteld, klik je rechts op Opslaan. Het instellen van twee-stops verificatie binnen Direct Admin Evolution is nu voltooid.